Dan naar achter man wat zag je dat wat <laughs> is dit man echt wel deze is ook altijd die uh... wat ga je dat doen <middels> ja ik kan rijden oh <laughs> wtf ja ja ja oh ja ja Alle mensen leuk door kijken ja deze... ja je mond man Zekie, olé, uh, <laughs> het gaat verkeerd we zitten in eurotruck simulator multiplayer en um, deze server zit gewoon met 4000 man vol dus we gaan eens kijken even kijken moet ik denken ja ik denk maar even snel we gaan gewoon even een ritje doen en uh, we gaan kijken uh, wat we allemaal onderweg gaan meemaken, want het, het is echt. Puta madre. Puta madre. <laughs> Hoor man. Ik weet dat het echt een uh, verschrikkelijk, dat verschrikkelijk kan zijn en dat mensen echt gewoon zitten te kloten en zo. Collision staat aan. De uh, rijden dus mensen rond in politieauto's die, als die je tegenkomen, als je het verkeerd doet, ja dan ben je gewoon de lul. Uh, als ik naar snelle vracht ga of zoiets, dan kan ik uh, alleen maar van die, uh, hoe heet die dingen? Uh, de, uh, de heavy cargo dingen uh, selecteren. Is het zo dat ik dat niet wil, of als ik dat pak, ja, je dan gaat hij het een single player. Dus gaan we uh, de uh, gaan we gewoon ergens naartoe rijden en dan zien we het wel. Uh, mochten we dus, uh, nou dat, oh nou, ik heb het groot licht gaan. Ja, ik het licht aan. Sorry, daar kun je er dus ook al voor gekikt worden. Hè? Hier is een no collision. Dus hij kan door mij heen rijden. Uh, maar daarbuiten kan ik dus tegen iedereen oprijden. We gaan naar daar. Ik vond hem uh, een gaan Of zo naar Engeland. zo naar Londen? Of zo naar... Dit is... Heel veel uur. Uh, hoe, hoe lang is dat? Ben ik naar zo scheel? Uh, uh, moet ik gaan rekenen. Dat is ook niet heel lang. Ik heb eigenlijk meer zin om naar Engeland te gaan omdat we hier dan even tegen het verkeer in kunnen rijden, dat lijkt me wel geinig. Uh, dus we gaan onze vracht of onze trailer ophalen en moeten we dadelijk heel mooi weer door dat kleine dingetje gaan uh, scheuren. Als dit maar goed gaat, spelen uiteraard met de Logitech G29. Is aan het koppelen. Je ziet dat ding daar zo draaien Oké. Okay. Nope. Oké. Okay. Goed. We gaan ons proberen te houden aan de verkeersregels. Uh, de vorige keer uh, zei ik nog van ja weet je het gaat me iets lang duren dus ik ga hier honderd rijden of iets snel ik weet niet precies. Toen was meteen van man, doe normaal je rijdt onder de vrachtwagen ik dacht dat je even realisme hield. Ik zei oh, oké okay, doe Oké, okay, ik moet hier. Ik ga niet tegen mij rennen. Ik sla je helemaal kapot. Oké, okay, vrij. Rechts ook vrij. Doet. Oh, mensen gaan het hier echt nog. Als ook maar iemand op me knalt, hè. Ik ga echt, ik ga echt stuk. Ik speel de zon of... Ja, ik heb geen vrienden. Ik heb gewoon geen vrienden. En ik weet wat jullie gaan zeggen. Ik wil met jou spelen. Maar ja, ik, ik heb wel genoeg mensen die met mij willen spelen. En ik weet zeker dat op het moment dat ik nu dadelijk deze video online gooit dat iedereen alweens eens Euro Truck met mij wil spelen uh, dus daar beginnen we maar even niet aan we gaan even naar de i- remmer, remmer, remmer, remmer, remmer, remmer, remmer, remmer, zo, zo. Uh, ik weet niet meer wat, hoe dit allemaal werkt uh, ik ga binnenkort wel eens met wat vrienden gewoon dit spelen en dan uh, weet je misschien uh, krijg je dan zo'n funny moments uh, gebeuren want ik weet zelf als ik dit met vrienden speel ik ga altijd stuk ik ga echt gewoon stuk om hoe iedereen hier rijdt en hoe iedereen hier doet en gewoon als je de spiegels kijkt en ziet dat er alweer achter je aan kan je please shut the fuck up thank you um, dan weet je gewoon dat iemand uh, tegenaan gaat rijden en zo <telling> Oh wat die nou? <laughs> ik dacht dat ik heel hard reed. Ik ben gewoon stel dat je auto vroeg. Nou. What the fuck had hem in de afsnijden nou? <laughs> en dan ga je nu naar links. Pannenkoek. Ik weet niet hoe ik een game moet praten anders had ik hem schuld van pannenkoek. Op de kaart, linksonder kun je zien dat er geen auto komt of vrachtwagen, dus ik hoefde niet zo even naar buiten te kijken of het kwam. Dat is dan wel fijn, we mogen hier maar 50 kennen krijgen opkeuring. Sorry, ik was niet aan opletten. Zo. We hebben ook gekke zwaarlichten. Echt nog feller dan de hulpdienst in Nederland. Wacht, we mogen weer 80 gaan rijden. Maar die doen we uit, want ja, we zijn niet echt gevaarlijk transport om het zo maar even te noemen. Oh. Ik toeter altijd op iedereen die langs rijdt. Maar hij toetert niet op mij. Dat is dan jammer. Deze gaat op mij toeteren. Iemand wilde mij toeteren. Als ik jullie tegenkom, jullie toeteren op mij toch? Ja, zeker. Oh, die wel. Ja! Je staat er eentje stil? Of twee? Ah, oh, dat denk ik gesteld. Nee. Ja! Oh, er komt er eentje, 300 km langs de schoenen. WTF <laughs> what the fuck man, jongens, kom aan. Ja, ik weet gewoon, als je, als je zo'n politieauto tegenkomt, dan ben je gewoon echt een lul. Kijk, hij heeft lag, ja. Moet je altijd hem opletten. Hoogtijd als ik achter vrienden aanrij. Kijk, linksonder als je ook je licht hebt, je, je, bent... Uh... Oh, die rijden wel heel kort op elkaar hierboven. er kunnen bij heel veel momenten of heel veel dingen gekickt worden ze dus moeten we niet hebben en ik weet niet of die random events of zoiets er ook in zitten oh god wat is dat, dat is een kat jongen Um, die rennen VR ja, die zullen hier niet in zitten. Dat zal alleen een single player zijn. Uh, een single player heb je. Hoe kunnen jullie praten als ik bij niemand in de buurt ben? Want jullie praten vol over mij heen. En zijn, allemaal. Wie denk je Die rennen me Kijk, ik kom hier aan de tunnel. Kom bijvoorbeeld een ongeval tegen of zo. Zo om het hoekje krijg je dan bij een dikke ongeval. Ee şey şey. Aa bu ya nereye girdim anan oğlum. Dikkat. Orada problem var. Elhamdülillah. Ya gel zatiye çıkalım ya gel ya burası kalabalık. Gel de dışarı çıkalım da şehir dışına. <gülüyor> tamam anne çık şehir dışına. Ben de hastaneye <gülüyor> gideceğim. Tamam, şu an yoldayız. Bombayı fite. De... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> De vracht achter mij nog helemaal gezien joh. Hier is Rotterdam, lekker druk. Hier staat er een op de vluchtstrook. Links staat er een met groot licht aan. Oh wat is dit man? wat is dit man? Echt wel deze stil. ik vind dat zo mooi. Ik kijk ook altijd naar Wat ga je nou doen? Ja, ik kan rijden. Ik heb een Ik heb een uh, waar was ik ook weer gebleven? Zalme meiden, zei Eh, uh, ik kijk ook altijd die filmpjes van... Wat ga je mij nou klemzetten? Gaat ze mij nou klemzetten ofzo? Werd, ik heb dat vriendje van hun allemaal uh... Uh, wat wil ik nu zeggen? Ah, oh, dit gaat verkeerd. Ja, de ga... uh, Komt! Hoppa! Eh, oh. uh, hoe heet die Tony nog wat? Ik vind hem ook echt mooi man, hij heeft altijd die funny, uh, die weet je die video's nou ook alweer? Uh, idiots on the road of zoiets, bij uh, Euro Truck Simulator 2 ook, oh, ik ga even veel te houden. Ja, je rijdt standaard een beetje mee met het verkeer. En ik denk dat ik een van de weinig ben op deze hele server die zich houdt aan de verkeersregels. Kijk maar naar links. Ik ga even... Hoi. Oh! Ik ben 80. Ik ga niet. Ik neem het terug. Ik ga me niet meer... Uh... Ik ga wel op verkeer. Ik ga wel netjes zijn. Maar hier... Er rijdt sowieso geen verkeer. Behalve die gasten die hier 300 km per uur... Standaard rijden dus ik ga gewoon een beetje harder. Maar ik blijf toeteren. Oh, ik komt de auto rechterbaan vluchtstrook, joh. Mm -hmm. <laughs> Is er daar eentje stil ofzo? We gaan de grens over met België, denk ik. Ja, dat moet wel. Oh! <laughs> What the fuck? What the fuck? Ook. <laughs> dit gaat fout jongens, Hier gaan we, we gaan niet om onze bestemming aankomen. Ik ga maar gewoon als social mee toeteren. Oh! Ja! Ja, ja. Ja, oh! Ja, ja. Maak er ruimte. Kijk die auto! Kijk die auto! <laughs> Lekker dit man! Ik ben er langs, ik bemoei me niet meer. Nou, oh, daar komt wel een voor vluchtstrook of niet. Nee, we zijn weg hier. Je remmen moeten niet... ja oh, ze zeggen wel sorry geloof ik. Je remmen moeten in ieder geval goed doen om... Uh, multiplayer te overleven. Ik ga eens kijken of ik vandaag uh, deze video... mooi uh, wow, hier is er ook druk, joh. Moet je kijken. Nee, wacht. het hoeft niet. De ene keer moet je opeens wel naar links is hier beneden allemaal te doen dan? Is er daar nou eentje op zijn kant? Oh, nee. nou, dan gaan we natuurlijk naar like ofzo Ehm, uh, oh ik wel lekker hard wil ik zeggen? Ik ga eens kijken of deze video kan doorkomen zonder te crashen Maar dan, ik ben al gecrasht, zou je zeggen Ja, dan knalde hij me vol op je, maar dan zonder dat het mijn schuld is je hebt natuurlijk die auto's die je dan via links zou inhalen en dan nog vlak voor je zo langs je gaan en dan tegen je knallen. Maar dat is niet mijn schuld, want ik krijg gewoon rechts. Netjes. We gaan eens kijken of dat gaat lukken. Hoe lang moeten we nog? 6,5 uur. Dat is niet heel lang. Maar ik denk. Londen echt gewoon mokerdruk is. En een chaos. Ah. Ah. Er komt er eentje. 120 linkerbaan. En een middelste baan. Ik moet wel naar links jongen. Hallo, ik moet naar links, ik moet naar links, ik moet naar links. Ik ga naar links. <laughs> sorry. Ja sorry! sorry! I can't my team in my house, I'm not going to do I'm going to go Oh, here's a crashed. Mij of vrouw kan natuurlijk ook. Zelfde route als mij. Als ik ga rijden, gaat rijden, dat weet ik veel. Doe Ik zag hem gewoon hier op onze helft komen. Ik vind het leuk, dit allemaal, maar ik denk dat dit gewoon, of ja, dat weet ik gewoon, dat dit nog leuker is met vrienden. En binnenkomen we gewoon even een groepje, we moeten gewoon eens een konvooi gaan rijden. Laat even in de reacties, weet, reacties weten of je wilt dat ik met een paar vrienden gewoon eens een dikke konvooi ga rijden. Met vijf of zes vrachtwagens van allemaal dezelfde route, allemaal Amsterdam naar Londen of zo En dan, uh, en dan heb je pas fun, denk ik. 60 verrijden 95, ja sorry. Ik denk dat Eurodruk multiplayer inmiddels voor heel veel mensen bedoeld is als niet serieus op het moment dat.. of serieus tot het moment dat je weet dat er niemand je kan kicken ofzo. Of zijn wegen als dit. Het licht aan. Hmm. Ik heb ook voor alles een knopje op het op het stuur. Ik weet dan niet meer voor wat allemaal is nee, dat er een in de berm. Ik weet niet voor de mensen die met stuur rijden, maar ik weet dus één ding wel, wat je dus moet doen, als je met stuur rijdt en je rijdt ze op de snelweg, moet je eens één keer de D indrukken, of de A. Ah ik ben heel opletten. Eén keer de D of de A, heel zacht, maar dan gaat je stuur gewoon volledig opeens helemaal naar links of helemaal naar rechts. Dat ik echt denk van wow what the fuck. Dat hebben we een keer gedaan. Ik was bijna op een bestemming. Toen deed ik dat en toen vloog ik over de kop. Wat ga je met nou. Ik heb hem nou, hij wil waarschijnlijk dus ook naar rechts ook nog. natuurlijk de boot hebben of de trein waar gaan we ik denk maar de trein ik weet ook helemaal niet hoe mijn groot licht eruit ziet mensen hebben dat soms helemaal dat is niet zo fel mensen hebben dat soms een hele vrachtwagen vol met groot licht maar bij mij valt dat allemaal mee zie je zoals hij het ziet er veel feller uit bij hem Want je ziet niks anders dan een voorkant zeg maar of uh, dan voor dan uh, dan ligt bij hem ook bij hun allemaal bij jezelf ziet het eruit van ja, schattig alleen daaronder Ik denk dat we zometeen wel de trein moeten... Bij Calais moeten we hem over hebben, hè? Ja. Nee. Jawel. Bij Calais is geloof ik de trein om naar uh, Engeland te kunnen. Of de port... Ik weet niet. Je kunt ook met uh, de trein gaan. Oh dat is... oh nee. Dat ze het die horen bij elkaar zitten zien. Oh sorry. Oh hier is ook wel lekker druk joh. Hier rechts, boven ons. Ik dacht dat je het aantekende of een uh, spookrijder kwam. Het is ook vooral zo druk. Zo'n plekjes hebben een plekje hebt heel veel man oh daar beneden gaat er nog fout geluk waar je heel veel mensen hebt zijn dat dan zo'n grote stad Daar wie je niet kopje. Dat gaat hier nog af. heb ik mee boosters, daar oh, staan die iets. Oh nee. Heeft hij hier nog geblokkeerd of zo? Fucking stupid. <laughs> ja, wat doet er? een bijzonder trekken voor ons wat is jij nou? ja nu ga hij tegen je. dankjewel zeggen natuurlijk opwarmen oeh, oeh, ja dat bedoel ik met de lijk ah, je kan echt geen bochten maken nee, dat gaat soepel Ik kan echt niet rijden hè Pietertje. Nou, nou, wacht, hier mogen alleen auto's in. Kijk hem. En terecht ook. Hier mag de vrachtwagen zijn. Ja, nu meer de lul. Ik laat je ook niet voor. Uh, uh, uh. Oké, okay, toch wel. Jammer, Pannekoek, Pannenkoek. Dikke. Ja, we pakken de trein inderdaad. Dit moet toch een no-collision zone worden, hè? is dat het al? Ja, dat is er al. Anders zijn we nu vol tegen hem aangereden. En dan moeten we hier remmen. Enter. Dan willen we naar Folkstone vertrekken. Nu 35 minuutjes maar. Met de tjoek. En dan mogen we hier weer naar Londen gaan rijden. In de nacht. En dan eigenlijk, ja, voor ons steekt het verkeer in. Nou oké, okay, dat was dus niet rechtdoor, we moeten naar achter. Weten we dat ook weer hè? Ik dacht helemaal rechtdoor omdat ik dacht hier vooraan nog lichten te zien van een voertuig. Er staat er ook wel eentje. dan is de treinbouw. Rijden. en ook hier links rijden, omdat auto's die sneller zijn jou rechts mogen inhalen, of moeten inhalen. Ik heb maar mooi mijn zwaardichtjes aangezet om een beetje bij te horen. Oh, 80 sorry. 48, 48 ook echt. Ik was alleen tegenop gereden uh, zonder dat het iemand uh, met mijn schuld. Ik geloof het wel hè. Ja, nou ja, bij die ene gas door de lijk had ik natuurlijk uh, was ik achterop hem geknald. En als je achterop knalt ben je bijna altijd zelf schuld. Die staat geloof ik niet op de vluchtstrook. Kijk hem dan. Eens kijken of ik snel er dan kan zijn. Een uur, anderhalf uur tot onze eindbestemming. Schrik niet voor de mensen die het niet weten, het is niet daadwerkelijk anderhalf uur. Als je naar de timer kijkt, onder in beeld bij de navigatie zie je dat het, uh, eigenlijk elke twee seconden er wel een minuut vanaf gaat. Op. Ik hoop dat het zo meteen wat drukker wordt en dus ook wat leuker. mogelijk defect ja dat is kut kun je even helemaal niks Ja, soms vraag je je af waar zijn al die andere 4000 man dan, maar ja dan besef ik ook wel dat je natuurlijk uh, door heel Europa kunt rijden. Maar ik vermoed dat Londen heel druk gaat zijn. Net zoals Rotterdam vond ik al een druk. En ik reed er alleen maar langs, maar dan zie je al die blauwe bolletjes natuurlijk. Daar gaan een heel jachtje bestemming al en ja, we mogen hier niet zo hard. onze oh, gas je gaat een bekeuring mee pakken laat laten we hem hier gewoon even uitrollen. Oh, de motor valt zo uit. staat hij vol met verkeer wat Londen binnen wil rijden, is er niemand. Oh wacht even, wacht even oh. Ik dacht dat ik links op moest. En hier komt er in de vrachtwagen, ja. Designer. Ik had het eigenlijk drukker verwacht, vooral hier. In het begin dacht ik van, of op de snelweg, even met al die vliegende vrachtwagens en zo, wat een chaos. En toen dacht ik. Uh, en uh, toen dacht ik van, ja, dat zal wel heel erg het zo blijven. Maar eigenlijk uh, toen, achteraf viel het dan toch wel weer mee. Um, goed. O, en zijn achteruit. Uit kunnen niet meer de motor uit gaat Zo En de vracht droppen En we hebben het voldoende gedaan Mensen, ik ga er voor het kijken zullen we weer een half uur verder zijn Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video Tot dan, doei